Jag tycker det är otroligt viktigt att våra folkvalda får tala sitt eget språk i kammaren och i parlamentet för alla olika sammanhang. Det är otroligt viktigt. Ur just samma, av samma skäl att det är en demokratisk rättighet att tala sitt eget språk. Jag tycker det är väldigt viktigt. Per den möjlighet du ger mig att utföra dig med safinia och med, med, med. acridia, det också att är en känsla av tillit. De politieën kunnen overleggen dat de EU-vrouwelijks overleggen hun taal. Wel, elke taal heeft zijn geschiedenis en ik denk dat als we alle Europese talen en culturen naar waarde schatten, is het belangrijk dat een volksvertegenwoordiger zijn taal kan spreken. Určitě je to důležité, protože ne všichni v zvolení zastupitelé umí cizí jazyk do takové míry, aby se v něm mohli plně vyjadřovat. A pokud ho umí, tak i přesto si myslím, že je to na místě, protože všichni voliči mají právo poslouchat své zvolené zastupitele v materštině, ačkoliv máme samozřejmě k dispozici překlady a tlumočení. Ik heb het toch een stuntje aan het zien. Is kind, maar Marchin, korter tactie, agus de interkind, gewoon de tactor te ervoilen, ge solaire, agus, kain. Ja, ik denk wel dat het uh, belangrijk is als een, iemand die jij gekozen hebt, ook je eigen taal spreekt. Nou, er zijn er waarschijnlijk, waarschijnlijk uh, verschillende gevallen waar het een beetje meer. Gecompliceerd is om iedere taal te kunnen euh, praten. Omdat ik kom uit Luxemburg, je hebt drie euh, officiële talen. Dus misschien kan, een, kan iemand dan één van die niet. Maar ik denk, je moet wel een beetje de euh, effort doen om dan euh, wel die taal te, te praten van waar je ook vanda, vanda, vandaan komt. Ik denk dat het heel veel precisie précision Puisque c'est forcément de la langue waar hij het meest le plus En dus is donc belangrijk dat hij ook parler dans in zijn propre langue, zeker. Ja, das finde ich auf jeden Fall ähm, wichtig. Ich glaube, das Standardargument ist immer, dass man eben kein Sprachexperte sein soll, sondern eben Politiker oder Experte aus einem bestimmten Lebensbereich, was weiß ich, aus der Landwirtschaft oder aus der Gewerkschaftsbewegung. Und das finde ich ist auch absolut richtig. Ich denke, heute sprechen natürlich viel mehr Menschen auch äh, Fremdsprachen. Aber wenn man das auf diesem hohen Niveau tun muss, wenn es um Rechtsakte geht, die mehrere hundert Millionen Menschen betreffen, dann sollte man sich wirklich ganz auf die fachliche Kompetenz konzentrieren können und dann können eben die ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen den Rest machen. Sì, perché è una lingua ufficiale dell'Unione Europea, perché tutte le persone italiane che non parlano altre lingue possono capire ciò che dice. Sim, você fala na sua língua, você fala, você fala melhor, você consegue expressar o que você realmente quer passar para o outro e o trabalho do intérprete ou do tradutor é de passar essa informação para as outras línguas.